Je kent is een kunstenaar. Je kent is een kunstenaar. On little heap of stones, morning's getting close. The little heap of stones, we're feeling something grump. closer now, I miss you very much. Come closer now, I don't hit you as such. Het Kunstfestival bestaat uit twee onderdelen. Hetgeen wat dat u hier ziet, is uh, ja, de kunstmarkt en de kunstveiling. Maar in een ander deel, hiernaast zijn er allemaal workshops, ateliers voor, voor gericht naar kinderen: dans, muziek, uh, theater, uh, waar dat kinderen echt in contact kunnen komen met verschillende kunstvormen. Dat is eigenlijk de bedoeling daarvan. Team. Weeropvoer vandaag. Uh, kijk op onze pagina Media Raven en tot de volgende keer bij Uitasters. En vergeet zeker niet dat elk kind een kunstenaar is.